In Gemaal Puttershoek staan drie pompen. Ze voeren onder andere het water uit de Binnenmaas af. Eén pomp is kapot en wordt opgehaald voor reparatie. Daar komt echter heel wat bij kijken. We hebben de elektromotor losgemaakt. Tenminste, dat is, die hebben wij niet gedaan, maar dat is door jullie personeel gedaan. De tandwielkast is eraf gehaald. Normaal gesproken kunnen we de fundatieplaten compleet met pompen al eruit halen. Maar dat gaat hier niet, omdat het gat in het, in het dak, het, het luik is niet groot genoeg om hem in één keer eruit te halen. Dus we moesten hier ter plekke de fundatieplaat loshalen. We hebben de koppeling eraf gehaald. Dus de, pomp, de koppeling tussen de tandwielkast en, en de pomp, zeg maar. die zit op de pomp. Die zit daar normaal in, die hebben we eruit gehaald. Samen met het, het lager, het kogel waar die op staat. Want toen hebben we die hele plaat van de... Ik ben nu bezig met uh, het losmaken van de pestlees van de, van de pomp. De rest is allemaal los zover, dus dat uh, is het laatste werk. Toch? En dan uh, de stelling weg, de kraan erbij, dak open, dan uh, komt hij er in principe uit. Het is nog niet bekend hoe lang de reparatie duurt, tot die tijd nemen noodpompen het werk over.